Hey, leuk dat je meedoet aan deze missie. In deze missie ontdek je van alles over elektrische circuits. Daarnaast ga je zelf een lichtgevende robot of een lichtgevend monster maken. Op skillstocho.nl of op ons YouTube kanaal vind je nog veel meer missies die je thuis of op school kunt doen. Bouw zelf een app of een website. Ga uitvinden met de microbit, robots programmeren of 3D printen. Maar, voordat we beginnen, wat is een elektrisch circuit eigenlijk? Een elektrisch circuit is een weg waar langs elektrische stroom van de ene kant naar de andere kant kan stromen. Zo'n elektrisch circuit, ook wel stroomkring genoemd, bevat altijd een bron van elektriciteit. Dit is vaak een batterij. Als je nu een ledlampje op deze weg plaatst, gaat de elektriciteit door het lampje heen en geeft het licht af. In het lampje botsen negatieve stroomdeeltjes met positieve elektrische deeltjes. Hierdoor verliezen ze energie. En die energie kun jij zien in de vorm van een lichtstraal. Een LED heeft een kleine doorzichtige behuizing van een paar millimeter groot. Die behuizing werkt tevens als lens. Het versterkt het licht dat vrijkomt. Nou, leuk allemaal, maar het is nog leuker om zelf een elektrisch circuit te maken. Kies als eerste een monster of robot en knip hem netjes uit over de stippenlijn. En knip met de gaatjestang een rondje uit voor het LED-lampje. Nu jij. Dan het circuit maken. Als eerste ga je de kopertape plakken. Probeer dat uit één stuk te doen. Kopertape heeft namelijk vaak maar één geleidende kant. Eén kant waar de stroom doorheen kan. Dit is vaak de bovenkant. Het kan zijn dat als je gaat knippen de stroom niet goed verder kan en dan zal je ledje niet gaan branden. Een hoek vouw je op deze manier. Vouw eerst de tegengestelde kant op. En dan de juiste kant. Nu jij. Duw dan het ledje door je monster of robot. Pootjes van het ledje vouw je naar buiten en plak ze vast met twee stukjes plakband. Goed aandrukken. Nu jij. Dan hier de batterij. En vouw de onderkant om en zet hem vast met een paperclip. Hij doet het. Nu jij. Werkt er het? Te gek! Je hebt nu ontdekt dat een elektrisch circuit een weg is waar langs elektrische stroom van de ene naar de andere kant stroomt. En dat in een led de elektrische deeltjes van deze stroom botsen en zo energie in de vorm van licht afgeven. Nu kun je jouw monster of robot inkleuren. Maak hem zo mooi als je zelf wilt. Ik zou het leuk vinden als je je robot of monster met ons deelt via social media. De links naar onze sites vind je hieronder. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Tik daar ook het belletje aan, dan ben jij de eerste die hoort wanneer er een nieuwe missie online staat. Tot de volgende missie.